Het Nintje Beweegdiploma is een wekelijkse beweegserie voor het jonge kind en daar leren zij alle basisvormen van bewegen en er staat wekelijks ook speelplezier centraal. Lekker spelen, lekker bewegen, dus toegankelijk voor kinderen ook met een beperking. Docenten zijn goed geschoold en hebben ervaring om de oefeningen aan te passen naar het niveau van het kind. Ja, ik vind het heel leuk om samen wat uh, met mijn dochtertje te doen. En het is natuurlijk heel ja, gewoon leuk om te bewegen. En het gaat op een leuke manier in een uh, groep, uh, op een spulse manier. Wauw! Wow. Het is heel belangrijk dat sport en zorg gaan samenwerken omdat... de kinderen van deze doelgroep Nijntje voor Iedereen best moeilijk zijn te bereiken. En daarom kun je de samenwerking gaan zoeken met onder andere een huisarts, kinderfysiotherapie... Speciale opvang van scholen, medische kinderdagverblijven, die zien de kinderen veel vaker dan een sportclub. En er zijn 400 locaties in Nederland waar de beweeglessen worden aangeboden. De ambities zijn dat elk kind heerlijk kan gaan sporten en bewegen. Zeker voor het kind van 2 tot 5 jaar gaat de ontwikkeling razendsnel. Ook voor kinderen met een beperking moet het gewoon toegankelijk zijn.